Oké, okay, je komt bij het examen Natuurkunde. Je hebt natuurlijk je spullen bij. Daar hoef ik geen aparte tip voor te maken. Mijn eerste tip is... Als je het examen voor je hebt en je maakt het open, lees het dan helemaal een keer door. Ga gewoon kijken waar zie je al dingen die je herkent. Heb een beetje een overzicht van wat je te wachten staat. Voor je examen heb je drie uur de tijd en meestal heb je zo om bij de 75 punten te verdienen. Dat betekent dat je per punt 2,4 minuten hebt. Dus, pick your battles. Als je een vraag hebt die 6 punten waard is, dan mag je daar best even over doen. Als je een vraag hebt die 2 punten waard is, ga daar dan geen kwartier of 20 minuten op zitten. Pick your battles. Oké, okay, Je hebt gekozen met welke opgave je wilt beginnen. Dat mag dus ook best opgave 10 of 15 zijn. Eén tip, zorg dat je elke grote opgave, die meestal uit verschillende onderdelen bestaat, dat je elke grote opgave op een apart vel maakt. En nummer die vellen uiteindelijk voordat je naar huis gaat en de boel inlevert. Dat zorgt ervoor dat je echt op elk punt kunt beginnen en achteraf de dingen bij elkaar kunt doen. Oké, okay, daar is hij dan de opgave waar je mee gaat beginnen. Opgave bestaat meestal uit meerdere delen. Eén ding, lees die hele opgave twee ...keer door, niet één keer, twee keer. Onderstreep de dingen die je opvallen, maar lees hem twee keer door. Je wilt niet weten hoe vaak het voorkomt... ...dat leerlingen achteraf zeggen... ...het stond gewoon in de opgave. Twee keer. De gegevens. Ze staan er echt in, in de opgave. Als je hem twee keer gelezen hebt... heb je een goede kans dat je een aantal dingen onderstreept hebt... ...schrijf die dingen op, op je vel... En zet er meteen de goede eenheden bij. Zorg dat je je gegevens bij elkaar hebt. Oké, okay, je hebt die gegevens. En dan komt natuurlijk op een gegeven moment, heel vaak, komt die formule. Die haal je uit binals of waar dan ook vandaan. Punt is: als je alleen maar de formule opschrijft, bijvoorbeeld FSMLA, kans is best groot dat die erin zit, dan kun je daar meestal geen punten voor krijgen. Je moet laten zien dat jij snapt wat die formule inhoudt. En dat doe je door van één van die dingen, f, de m of de a, een waarde te geven, iets in te vullen. Als je zegt f is m a, met a is 2,0 meter per seconde kwadraat... dan krijg je je punt. Dus wat je ook doet, ook al schrijf je alleen de formule op... zorg dat je op zijn minst een stuk invult. Wat veel leerlingen zich niet realiseren... is dat een examen onderscheid moet maken tussen iemand die een 4 krijgt... of iemand die een 5 krijgt, of iemand die een 6 krijgt, maar ook... Dus iemand die een 8 of een 9 of een 10 krijgt. Dat betekent dat als jij normaal gesproken ongeveer een 7 haalt voor natuurkunde, je mag verwachten dat je in dit examen vragen tegenkomt waarbij je echt denkt, ik heb geen idee. En dat is dus geen probleem, want dat zijn dan misschien vragen die bedoeld zijn om het onderscheid te maken tussen een 9 en een 10. Dus als je een vraag tegenkomt waarbij je denkt, ik heb geen idee, sla hem even over en ga naar de volgende. Oké, okay, dan ben je met je examen bezig. En wanneer besluit je nou om eventueel op te staan en het lokaal te verlaten? Mijn insteek is, ga niet te vroeg weg. In principe blijf je gewoon zitten zolang als je tijd hebt. Er is eigenlijk maar één uitzondering. En dat is dat je je hele examen nagelopen hebt en zeker weet dat je alles eigenlijk goed hebt ingevuld. Op dat moment kun je zeggen, ja weet je, ik heb alles gedaan, ik vertrek. Zo niet dan blijf je er gewoon bij. Maar let ook nog even op de volgende tip. Oké, okay. soms moet je bij het examen een keuze maken. Soms is het een meerkeuzevraag. Soms heb je ook bepaalde opties waaruit je moet kiezen. En dan krijg je altijd het punt dat je later gaat denken van... Hmm, was dit wel de goede keuze? Oké, okay. in dat geval zou ik zeggen bij twijfel geen twijfel. Bijna altijd is je eerste keuze daarbij de juiste enige uitzondering erop is dat je soms in het examen in één keer denkt van oh nee, maar nu weet ik het hoe het zit. Dat je echt gewoon zeker weet, nee ik heb het verkeerd ingeschat, dit is de goede manier. Dan kun je het veranderen. Zo niet, bij twijfel, geen twijfel. Oké, okay, laatste tip. De beste manier om de laatste 10 minuten van jouw examentijd te gebruiken is op deze manier. Je loopt alle antwoorden van de berekeningen die je gemaakt hebt, loop je na. En onder elk antwoord komen twee strepen te staan. De eerste streep betekent dat ik rekening houd met de significantie. Of het goed of fout is, maar in elk geval denk ik er bewust over na. En de tweede streep zegt dat er een eenheid achter mijn antwoord staat. Je wilt niet weten hoeveel punten dat soms op een examen kan schelen. Heel veel succes.